ontwikkeling en komen multinationals weer aan de onderhandeltafels om een betere, ja, om de toekomst uh, eigenlijk nog slechter te maken voor ons allemaal. Dus het is belangrijk dat wij de mogelijkheid krijgen om hier tegen op te treden en een alternatieve toekomst uh, samen te creëren. Dus ik ben super blij dat we toch met 30 mensen hier zijn vandaag. Heel ja, fijn met mooie mondkapjes en alles. Kan je zien of we live zijn? Mm -hmm. Kan je doen Facebook? Komende tien jaren. Ze blijven dus ook naar nieuwe gas- en oliebronnen zoeken om ze aan te boeren. Ze hebben geen plan en geen einddatum voor wanneer ze zouden stoppen met olieproductie. Uh, yeah. Minister Wiebes, als minister van Economische Zaken en Klimaat, zou dit moeten weten. Alleen, hij lijkt een ware minister van lobbyzaken te zijn. Hij neemt de klimaatcrisis helemaal niet serieus en legt de rode loper uit voor uh, zelf. Uh, nu terwijl de klimaatbeweging en de betrokken burgers, dus die eigenlijk de ware inspiratie inspiratiebronnen uh, zijn voor uh, het tegengaan van uh, het klimaatprobleem, de mond gesnoerd wordt. Wij mochten onze demonstratie niet uitvoeren, we mochten niet lopen, we mochten niet voor gaan. Nu staan, we, we mogen nu ook eigenlijk niet precies voor het gemeentehuis staan. En, oe, oe, ja. De overheid sluit de rang in het cel en beperkt klimaatbeschermers in wat zij mogen zeggen, wat wij mogen doen. Om te, om, en de gaat zomaar door, dus ja. Wij willen dat de overheid de klimaatcrisis serieus neemt en de banden tussen men zelf en andere daders brengt. The love Breng de CO2-uitstoot in vijf jaar terug naar nul. Verder vragen we om burgerpanels waarbij geïnformeerde burgers meebeslissen over klimaatmaatregelen. Want alleen samen krijgen we de klimaatcrisis onder controle. ernstig zorgen over het klimaat. Ik was misschien acht, negen jaar dat ik dacht, gaat dit wel goed komen? Ik heb inmiddels zelf kinderen, twee. Jesse en Robin. Ze zijn elf en twaalf en ik maak me zeer ernstig zorgen over hun toekomst. Ik ben bang, heel erg bang dat zij niet kunnen opgroeien in de welvaart waarin ik ben opgegroeid. En welvaart is voor mij welzijn, samen zijn, zorgen voor de aarde zorgen voor elkaar. Ik ben heel erg bang dat wat hun uh, te wachten staat een ernstige ramp is. En ik wil heel graag dat de overheid hun perspectief biedt voor de toekomst, voor het leven. Hier en overal. De aarde bovenop. En ik ja, ik ben een, uh, sorry, ik ben een beetje emotioneel ervan. Um, ik hoop echt dat deze dag gaat helpen om uh, tijd te keren. En, Dank al, dat iedereen hier is voor dit doel. Hey, extra hard applaus, dus dat is echt heel mooi. Wie dan? Ik wil het maar neus doen. Nee, Oké, okay, dan uh, ga ik heel onvoorbereid gaan zeggen wat ik ervan vind. Uh, ik sta hier namens Greenpeace, maar ik sta hier vooral namens jullie en al de mensen die hier bij kunnen zijn, maar die dat wel hadden willen. Staan we weer, echt op een koud kleintje, een beetje te zijn. En de echte beslissingen op dit moment genomen worden, onder de oude jongens, die het met elkaar zo lekker gaan regelen voor ons, Dacht het niet. Wij tekenen protest aan en we stoppen niet tot dit ophoudt. Die banden tussen olie en staat zijn desastreus voor de belangen van deze mensen hier, en de belangen van onze kinderen, de belangen van de mensen wereldwijd, die nu gewoon over stromingen leken, bosbranden, hongersnoden en heel veel andere ellende. En ze zagen het aankomen, ze wisten ervan en ze gaan gewoon door. Wij hebben hier een punt te maken dat we, niet laten af, eh, dat we ons niet laten afnemen. Wij maken een punt voor democratie, we maken een punt voor toekomst, we maken een punt voor de belangen van de van wereldskale mensen. En dan kunnen ze nog zoveel politiebusjes omheen zetten. Maar wij gaan niet weg voordat we gehoord worden. Dus gemeente, we staan hier met een melding. We hoeven geen te vragen voor dit. We hebben een recht van burgers om dit te ja. staan. Ja. Dit is de laatste keer dat onder het voorwensel van allerlei moesjes de democratie wordt ondermijnd. Dat zelf de wordt gegeven en dat wij monddood worden gemaakt. Dit is de laatste keer dat wij als klimaatbeweging ons laten afschepen met een lullig pleintje. Want al die mensen die thuis zitten, die er niet bij kunnen zijn, die zien ons en denken is dit nou de kracht van de klimaatbeweging? Is dit nou onze hoop? Nee, die hoop is veel groter. Die hoop zit thuis, die wil de straat op, die wil van zich op laten horen. En dat laten wij ons niet afnemen. De volgende keer zijn we met 10 keer meer, De keer daarna zijn we met honderd keer meer. En we houden afstand, we zorgen voor elkaar, maar we laten niet onze stem afpakken voor voor de belangen van het grote kapitaal en Shell. Ja? Oké. Okay. Ik Kan niet iemand geïnspireerd geraakt. Ja, misschien wel geïnspireerd. Het werkt natuurlijk zo'n speech. 10 uur. Ik stel voor dat we 5 minuten stilte en acht nemen voor alle slachtoffers van Shell wereldwijd. In het verleden, in het heden en de toekomst. Als je wil mag je je buik in de lucht gooien, als je wil mag je knielen, als je wil mag je je hoofd buigen. Geef uitdrukking en respect voor de slachtoffers van Shell wereldwijd. Is er iemand die uh, iets wil zeggen? Dan stel ik voor dat we even, even ophouden met uh, boos zijn en boelroepen. We staan hier echt fantastische initiatieven en laten we elkaar inspireren ook. Wie is hier bezig met een initiatief om de wereld beter te maken? Zijn er mensen die willen vertellen hoe we de wereld gaan veranderen? Om... Wat een klauw met een Klau tijd doen met elkaar om dit beter te maken. ik ben met een tuin met een tuin en Nederland, en met zijn momenteel bezig met met dat het klimaat een belangrijker en verplicht onderdeel van het onderwijs wordt op dit moment is er vaak staat er op foute informatie of worden bedrijven als shell half vereerd en gaan klassen uh, voor of, uh, gaan klassen naar shell toe om daar dan een dag les te krijgen en dat, en dat zou gewoon niet moeten kunnen want uh, je gaat toch ook niet, uh, ja, toch ook niet uh, Natie uitnodigen om de holocaust uit te leggen dat is gewoon, moet je gewoon niet doen en uh, ja daar zijn wij nu mee bezig Normaal gesproken sta ik uh, voor de klas. Ik heb uh, mijn les op de middelbare school. Uh, ik heb dit jaar alleen een, uh, een jaar vrijgenomen genomen om aan uh, klimaatvaardigheid te werken. En een van mijn taken dit jaar is mijn eigen pensioenfonds aandacht. AWP. Uh, AWP steekt enorm veel miljarden in de fossiele industrie. En dat wordt elk jaar eigenlijk maar steeds meer en meer en meer. Ik heb ze er drie jaar geleden op aangesproken. Alleen, uh, ja, ze willen niet luisteren. Ze blijven daar mij in door uh, We hebben een campagne gestart bij Vrije Nederland. Uh, dat we kunnen vanavond zijn? alle scholen zich gaan uitspreken. Alle directeuren, teamleiders, docenten. Om uh, samen ABP aan te spreken, zodat zij uiteindelijk... 2021 stoppen met investeren in de fossielindustrie. Dank jullie wel. Eindelijk is moeten gaan hebben over iets wat Shell zelf al decennia lang weet: in een duurzame en rechtvaardige toekomst, is geen plek voor bedrijven als Shell. We moeten er samen over gaan hebben hoe we Shell um, gaan afbouwen. Um, dat had al tientallen jaren geleden moeten begonnen. De top van Shell maakt al decennia lang superveel winst, over de rug van hun eigen werknemers. Die nu, um, waar nu duizenden waarschijnlijk van worden ontslagen, omdat hun bazen niet de verantwoordelijkheid hebben genomen om eerlijk te zijn over de ernst van de klimaatcrisis, de rol die Shell hier speelt. en um, wat ons te doen staat en dat is het afbouwen van bedrijven als Shell. Dus doe mee en Shell maar vol. Jammer vol. Wat Shell vandaag doet op de klimaatop is wat ze het liefste doen, zichzelf te presenteren als een partner in de klimaattransitie, maar dat zijn ze niet, ze zijn dader in de klimaattransitie. Wij willen hun dat podium ontnemen door overheden en ge, en zoals gemeentes te bewegen te stoppen met het vertonen van reclame voor Shell, met kranten te bewegen of te stoppen met editorials en branded content voor Shell en vooral om te komen tot een wet die alle fossiele reclame verbiedt. Shell mag zich niet meer presenteren als groen bedrijf. En dat moet stoppen. We staan hier met de livestream voor Code Rood. Maar we staan hier eigenlijk met de hele klimaatbeweging voor het stadhuis. Dit hoorde eigenlijk de zijn bij een beetje laat, want de speeches waren al begonnen. Maar we staan hier met onder andere reclame reclamefossenvrij, met Greenpeace, met Code Rood, met Fridays for Future, met Fossivrij Nederland. Uh, Greenpeace heb ik niet al genoemd. Ik weet niet. In ieder geval heel veel Nederlanders van de klimaatbeweging. Als het niet corona was geweest, dan was het klein, zelfs te klein geweest voor ons. Neem dat maar van mij aan. Want uh, we, we hebben natuurlijk al de speeches gehoord. Er is al een beetje verteld wat hier aan de hand is. Uh, we hadden namelijk een actie gepland, een demonstratie bij het EZK, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Om daar het, het ministerie uh, aan te kaarten dat Shell geen partner is, maar dader. Want we hebben namelijk het openingswoord in het panel op de Nationale Klimaatdag. Dat is vandaag, 12 oktober, de aftrap van de Nationale Klimaatweken waar ze gaan kijken hoe ze het klimaatbeleid kunnen aansterken en de Parijsdoelen uh, kunnen halen. Maar dat kan natuurlijk niet als Shell, een van de grootste vervuilers, in het panel zit wat de Klimaatdag uh, opent. Dus dat is natuurlijk onzin. En wat natuurlijk nog grotere onzin is, dat het recht om deze demonstratie uit te voeren, is ontnomen. Vandaar staan we hier nu voor het stadhuis, omdat we niet meer boven bij het EZK mogen staan. Met z'n alle om te demonstreren en tegen de banden, de tussenbanden voor de EZK en Shell, maar ook omdat we hier staan voor ons demonstratie. Maar we zullen groeien, we zullen sterker terugkomen en we zullen met een andere actie, met de volgende actie, bij het EZK staan met z'n allen en ons niet aantrekken van alle, uh, alle, alle <laughs> uh, beslissingen die over ons recht, dat ons recht voldoen. Sorry, ik ben ja, een beetje super. boos, ik word een beetje emotioneel, vandaar dat ik een beetje mijn woorden krijg. Ja. Ja, er is iemand van de lokale politiek die wil ook even vragen uh, wat hij ervan vindt. Als okay, dus we daar heen lopen. Arjen, mogen we jou wat vragen? Uh, Oké, okay, uh, wie ben jij? Ik ben namens Anne Thijs. Oké, en waarom Voor de voorzitter van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad. Oh, Oké, ik moet een bril opzetten. Uh, ja, dat staat ja, goed. Maar ik maar... Ja, st ben nu Stem... op, op de livestream kijkers. Uh, Oké, okay, uh, uh, wat vind je ervan dat wij nu hier staan in plaats van dat wij uh, uh, bij het Shell-gebouw uh, mochten staan om naar EZK te lopen? Dat we een, uh, ...onmogelijke plek uh, hadden we toegewezen gekregen. Wat vind je daarvan als uh, fractievoorzitter van uh, groenlinks -De Ja. Ik heb... ik heb daar wel vragen bij. Want ik, heb, ik, heb, ik heb niet uh, de... Ik, heb, ik ken het precies achter, achteronder niet, maar uh, zo op het eerste gezicht... Ik ...vind ik het bijzonder dat bijzonder uh, dat jullie niet, niet uh, dat stukje uh, zouden mogen lopen tussen kamer. Ja, nou goed, de achtergrond is, uh, is corona, maar er werd ook gezegd uh, ja, dat ze ons niet vertrouwen omdat XR erbij is, omdat code rood erbij is. En uh, ja, ik, ik vind dat dus niet uh, ja, zonder test persoon, want we wilden gewoon een uh, vreedzame demonstratie, een ja. leuke demonstratie doen. Uh, dus ja, we vinden dat heel gek lopen, ook dat op het allerlaatste moment uh, vrijdag om kwart voor vijf uh, werd gezegd van uh, het mag niet. En, was het was eigenlijk al te laat om dat bij de voorzieningenrechter aan te kaarten. Uh, dus ja, hoe is het gesteld met het demonstratierecht in Den Haag volgens jou? Ah, ja. ja, ja, ja, dat ja. zijn XR, klimaatmoeders, milieudefensie um, ja, volgens mij ben ik er ja, nog een paar ja. vergeten Maar ja, ja. als dat ja. me opkomt, dan vertel ik het. Ja. Dus uh, wij laten het hier zeker niet bij, wij gaan binnenkort hier de straat op op de banden tussen het ministerie van economische zaken en het klimaat. En zelf Dan alleen maar de, de met wie we altijd samen samenwerken dus um, ja bij deze uh, ja. ik dacht aan ezk breekt met zelf ezk breekt met het net, demonstreren zijn ja, recht. Ja. Uh, ja, en, is het dat in Den Haag? Ja, kijk, dus de uh, in Den Haag zijn er meer, zijn duizend demonstraties per jaar. Hè? En het gaat heel vaak goed, maar uh, uh, ik vind dat we daar ook heel scherp op moeten zijn, dat het altijd goed gaat. En dat er altijd een oplossing moet gevonden, uh, waarbij een goede balans moet gevonden tussen de directe demonstratie en, en andere belangen, zoals de openbare orde en. Uh, en in, in, in dit geval ja, kun je daar wel vraagtekens bij, bij, bij, bij zetten, of op, op, op die afweging, uh, ja, hoe die gemaakt is. Ja. Dus uh, ja, vandaar, vandaar dat ik hier ook ben, om, om, om even zelf te kijken van, uh, hoe, hoe, hoe, hoe verloopt het hier nu en uh, uh, ja, wat, uh, okay. daar, daarom ben ik hier. Super, dankjewel. Uh, nou ja, dan uh, het hoofdonderwerp uh, uh, waar we ons ook niet uh, ons van af moeten laten leiden. Dat uh, Shell uh, spreekt bij uh, de Klimaatdag van het uh, ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh, wat vind je daarvan? Ja, ik als, als voorniems hadden, hadden wij ze niet, niet, niet uitgenodigd. Uh, laat, dat, laat dat duidelijk zijn. We, we hebben ook in de Haagse Gemeenteraad. Uh, uh, veel tegen het Shell de stoffen festival uh, hebben. en wij hebben hier, hier in, in de stad en Arnhem afgesproken dat we dat we in ieder nu voor alle financiële bonden en uh, dergelijke verbreken met, uh, met Shell dat, dat, dat, dat er geen financieel dus geld op enkele manier uh, geld naar Shell gaat vanuit de gemeente ja, ja en uh, ja wat, uh, uh, uh, want want Shell is uh, ja, zoals we allemaal weten uh, 95% van hun investeringen in Kaan komen nog steeds naar, naar het opvoeren van, van olie en gas. En dat is, uh, dat, dat, dat, dat is echt onderdeel van het probleem, maar niet onderdeel van de oplossing. Uh, ja, dus uh, zijn, is, zijn alle komen naar Shell vanuit Den Haag uh, verbroken. Ja. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld in Marianne van uh, nog steeds in uh, de Economic Board uh, ja, Den Haag. Ja, helaas wel. Ja. Ja. Nee, dat dat uh, wat wat uh, zou ze er ook niet in, in overzicht, maar uh, ja, dat zit in. Ja. ja maar dan vechten jullie wel tegen? Dat, ja, nee, dat, dat is dus uh, dat argument uh, dat is dat uh, dat, uh, dat wij daar niet dat er voor zijn. Oké. Dus. Ja. Oké, okay, uh, yeah. uh, okay, heb je nog een, een laatste boodschap uh, voor de voor de maar brein, dat, dat, ik, dat ik het heel graag vind dat ik hier op Malingocht moet staan in hun eigen vrije tijd. En dat ik zeker weet dat de mensen die hier staan, dat die een enorme grote groep, nog een veel grotere groep mensen vertegenwoordigen. Ik denk dat, ja, dat de overgrote meerderheid van, van, van de mensen in Nederland wil dat we echt wat echt aan de maatschappij gaan doen. Ja, en daar, ja, daar, daar is Shell helaas geen... Ja, geen, geen hulp bij, maar echt een blokkade. Dus heel dus goed dat, dat, dat die aandacht op de baan wordt. Dankjewel, dat bedankt. Dankjewel. Goeiem. Nog meer? Uh, zullen ja, we nog wat mensen uh, spreken? Ja. We gaan nog een paar interviews doen. Ja. We gaan nog een paar vragen stellen aan wat mensen. Ehm... Hebben hier Bellen? Bellen? Of... Niet een ja. ja, maar wij mogen wel inbreken. Of uh, we kunnen vragen wat ze het over hebben. Hoi. Hoi. Uh, wie zijn jullie als ik mag? Wie zit op de livestream als je dat... Uh... Oh, fantastisch, leuk. <laughs> Dag mensen thuis. Hoi. Hoi. Ik ben uh, Ivo van Milieuweventie. Ah oh, ja. Maar ik sta hier eigenlijk ook vooral namens mezelf. Omdat ik ontzettend getuigd ben dat we niet uh, mogen demonstreren. Een de demonstratie is een, is een grondrecht. Ja. En je hebt vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie. En ik vind het heel idioot dat Den Haag heeft verboden om vandaag met z'n allen een statement te kunnen maken over de idiote situatie dat zelf betrokken is bij de klimaatdagen van, van EZ. Maar ik ben vooral ook nu even heel erg boos dat we niet mochten, of dat de demonstratie is uh, verboden. Ja. En jij? Ja, uh, hetzelfde. Uh, ik ben Pella ik werk bij Greenpeace, maar ik sta hier ook echt wel namens mezelf als burger. Um, en dat ik het echt ongelooflijk vind waar de prioriteiten van deze overheid liggen. Ja. Uh, dat op een moment waarop je eigenlijk een heel serieus gesprek met elkaar moet voeren over het klimaat. En over hoe hard, hoe hard zeg maar, de klimaatcrisis uh, al aan het gebeuren is. En wat we daar uh, aan kunnen doen. Dat je dan eigenlijk een partij die al decennia lang op allerlei manieren het doel tegenwerkt. Gewoon op het podium zet. Dat, dat vond ik niet kunnen en daarom willen we heel graag actie voeren. Maar als je dan als uh, gemeente dat niet faciliteert, maar eigenlijk gewoon op allerlei manieren uh, ondermijnt. Ja, wat zijn dan je prioriteiten als democratie? Wat is dan zeg maar uh, je grondrecht als burgerwaard? Daarom stonden we hier vandaag, ik denk dat het heel belangrijk is om even te zeggen, dat dit echt een, een gezamenlijke inspanning was van heel veel groepen en organisaties, die, die even af in zien. En dat is ook echt belangrijk om als beweging dit soort momenten aan te grijpen om te laten zien dat we dit belangrijk vinden om, te, om ons uit te spreken nou, en dat we samen staan. We zijn niet op alle punten met elkaar eens als beweging, maar op dit punt wel, dat we gewoon het recht hebben om ons uit te spreken. En dat we eigenlijk allemaal zien dat, uh, uh, dat grote voetalers zoals Shell uh, nog steeds het podium krijgen van de overheid. En dat de stem van uh, jongeren, de stem van klimaatbezorgde moeders die hier vandaag waren, van allerlei mensen in het globale zuiden, in Nigeria, de Filipijnen, die rechtszaken voeren tegen Shell, dat die eigenlijk gewoon een beetje weggemoffeld worden en uh, Marjan van het nog een keertje heel mooi, mooi van uitleggen waarom ze een partner zijn, maar Shell is geen partner, Shell is een dader. Ik laat ik welkom te praten. Dankjewel. En, uh, hebben jullie misschien nog een uh, boodschap die jullie aan de kijkers thuis mee kunnen geven? Misschien een tip of zo wat zij van huis kunnen doen om ook het de te Jazeker, van alles. Maar het belangrijkste is, doe iets. Doe iets wat bij je past. Um, en verwacht niet dat met alleen jouw verkeerde bedrag dat we de wereld gaan veranderen. Dus ik zou zeggen, uh, zoek een groep, een organisatie, een initiatief dat bij jou past en sluit je aan. Maak het groot. Um, en het allerliefste zou ik willen dat mensen zich aansluiten bij de klimaatbeweging om volgende maart, voor de verkiezingen, de aller aller aller aller aller aller grootste klimaatdemonstratie ooit uh, te organiseren. We hebben jullie allemaal nodig om dat mogelijk te maken. Dus waar je ook woont, uh, wat voor rol je ook neemt, welke organisatie erbij hoort, dat moeten we samen doen. Dus uh, meld je aan, uh, word actief lokaal en zorg dat dit de aller-aller-grootste wordt. Dankjewel. Misschien een van de dingen die ook nog uh, als je iets wilt doen... Uh, jullie ja, zijn steeds operatie klimaatgroepen, daar kun je bij aansluiten. Momenteel zijn we vooral mensen aan het praten. Wat vind je van wat er moet gebeuren? Wat moet de overheid doen? Maar we hebben ook uh, groepen die crowdfunding-avonden gaan organiseren voor de rechtszaak zelf die in december speelt. Uh, dus daar, daar kun je actiever zijn dan alleen een fiets tekenen. Of... Ja, en hoe kan je daar actief zijn? Wat doe je dan? Uh, um... Wat voor taken krijgen zeg maar? Sorry, dat voor? Uh, ja, wat, wat voor dingen kan je dan daarin doen? Uh, je kan in ieder geval uh, met de operatie klimaatgroepen mee deur aan deur gaan om mensen te vragen over ah, ja. wat ze vinden van wat voor klimaatbeleid er zou moeten zijn. En die, die stemmen die brengen we bij elkaar en brengen weer naar de overheid toe. En je kan uh, bij de Shell-vouitzendingsavonden kun je, uh, kun je uh, mensen verzamelen om geld in te zamelen om onze rechtszaak te steunen tegen Shell. Ja, oké, okay. super. Dankjewel. Ja, en, en heel veel sterkte ja. allemaal. En maak ja. je vooral niet. Uh, uh, laat, je niet, uh, laat, laat je niet deficit maken door wat er gebeurt. Iedere druk op de groene plaats is er één en zijn ja. nodig. Ja. Ja. En samen komen. Ja, super. Dankjewel. ja En succes. Ja, ja, komt goed. Ik wil gewoon wat woorden zeggen. Ja, oké. Je bent op de livestream. Je bent ja. Ik ben Carlos de Oliveira. I am a philosopher. I do art and music, but I don't call myself anything else than a philosopher. And I've composed a political ideology, which resolves a lot of these issues. So people are aware, to give people the knowledge. But yeah. People know what's right, to do what is right. So there's some of the greatest problems these days, that so much consuming. And people are not aware of, of of what to utilize, and what to consume, and what to throw away. So giving people better better information and instruction. Something that we have taken uh, as a responsibility with our party, it's a more than radical political party, which his name is KR. Check it out, it's very interesting, yeah. it's a political, it's yeah. On YouTube KR, the heart of peace and love. We're not doing promotion for people. It's not about before. promoting, I will give you some answers, some good advices about the climate change, the saving. So, yeah. this, this party, just give, thank you for your attention. This party gives the people the right instructions, the right education, because a lot of misinformation. So, But don't you think it's a big responsibility for the government as well? Of course it is, but our governments are not so uh, so uh, strongly educated to resolve those things. There's many different uh, governments, so our party wants to elevate the level of of, uh, of knowledge in those areas. You know, We do with with the, with the better kind of uh, uh, system, Because democracy is not honest, democracy is a good in theory, but not in practice. So this is something different, democracy. So people should get involved. Uh. For sure. Yeah. Everybody. You know, it's the heart of peace and love. K.R., the heart of peace and love. I composed myself. Because God is love. It's, it's not religious, but it's taking for the religious guidance. To so give our children good guidance, to give good guidance. Peace and love, you know? And instead yeah, of using yeah. so much energy on, on picking on each other, as many leaders do, we find out what we have in common, to save our planet is worden 70000 volks. Let's save in kind of amazing conflicts and just peace and love. Thank you. Thank, Thank you very you. much. You Thank Hallo. Nou, kan ik jullie samen nemen? Ja hoor. Oh ja, niet te dichtbij. wat vonden jullie daarvan vandaag? Ik vond het een goed protest, maar echt super super sneu. Wat zou je de mensen thuis willen meegeven, die nu thuis zitten, zich net als ons boos maken? Van ja, de overheid werkt helemaal niet mee, maar tegen, wat, wat, wat zou jij hun willen zeggen? En waar, uh, waar kunnen mensen zich zoal aansluiten? Alsjeblieft. Fijn dat je er was. En, uh, jij bent uh, Jesse, jij bent schoolier. Jij zit bij uh, Fridays for Future. En wat is nou de rol van de schoolier binnen de, klimaat, de klimaatactivisten en binnen de klimaatbeweging? Ja, eigenlijk zou de scholier er geen rol in moeten hebben. Want ik hoor eigenlijk gewoon een jeugd hebben. Ik heb recht op mijn jeugd en dat is allemaal scholieren. Maar doordat het beleid is zo problematisch. En de kans dat het verandert is zo klein geworden. En de overheid blijft maar gewoon... Super dom en super goed. dat scholieren nu ook wel in actie moeten komen. Um, en dus er, je ziet nu ook een soort van groeiende beweging van scholieren wereldwijd en ook in Nederland, die gewoon dus allemaal denken van, fok, dit gaat over onze toekomst en het gaat niet worden opgelost nu. Dus wij moeten zelf in actie komen. Dus dat is denk ik een grote rol die scholieren hebben, is gewoon in actie komen, de straat op gaan, gewoon zeggen, hallo, dit is onze toekomst, we hebben hier recht op, want we hebben hier gewoon recht op. En gewoon dat eisen van de politiek dat ze ook zich gaan houden aan het klimaatbeleid, want dat doen ze niet. En dat is gewoon nu zo belachelijk. Ze brengen gewoon een hele generatie, niet alleen in gevaar, maar ze geven die generatie eigenlijk gewoon op. Zo van ja, jullie gaan de klimaatbeleid tegen, gefeliciteerd en nog een mooie dag verder. En dat is belachelijk. Dus de, de rol van scholieren is echt kom in actie, roep anderen op in actie te komen en protesteer tegen dit beleid, want dit kunnen we niet pikken. Dank je wel, Jette. Ja, ik, ik heb nog één vraag, uh, want je zegt ja, we moeten in actie komen, dat is allemaal waar. Uh, maar is, is dat alleen vervelend of heeft het ook goede kanten? Het is zeker ook een goede kant. Activisme is niet alleen in de regel op een pleintje staan, af ja. en toe wel. Maar uh, het is ook gewoon, het geeft heel veel energie en het geeft heel veel zo'n gevoel van dat je samen iets kan veranderen. En dat is zo simpel. want ook als je kijkt naar het verleden, eigenlijk vrijwel alle goede dingen vrouwenstemrecht, recht op abortus Zoiets zijn allemaal veranderd door een revolutie en door activisme. En mensen die gewoon dachten van, hé, hey, het kan zo niet langer. En dat geeft zo'n, dat geeft mij persoonlijk echt wel een kick en zo van heel veel kracht. Dat we dit gewoon echt wel kunnen en dat we dit kunnen halen als we samenwerken en als we actie ondernemen. Oké, okay. nou hartstikke bedankt, super. Graag gedaan. Uh, moeten we daar nog... Uh... Oké, okay. ja, laat me afsluiten. Oké, ciao ciao. Ik doe weer eventjes mijn mondkapje af, want er staat weer niemand om me heen. Um, ja, dat was het weer voor vandaag. Uh, we zijn nu een beetje aan het doen een beetje nog aan het bijkletsen over wat er op deze acties gebeurt, onze frustraties uiten, maar ook ja, plannen maken voor de volgende stappen die we kunnen maken. Uh, we hebben hele mooie speeches gehoord. We hebben interviews gehad met een paar van de mensen hier. Ik hoop dat het u de kijkers thuis ook heeft geïnspireerd om iets te kunnen doen. Ja, uh, yeah, dat was de livestream van vandaag. En hopelijk komen er meer livestreams van uh, de volgende acties. En ik hoop dat u ervan genoten heeft, uh, jullie allemaal. En uh, fijne maandag nog. Ja. Dankjewel.